Vliegt. Ja, oh! Tegen een boom geknald. Prio 1, ongeval op de snelweg. Er zijn geen een En een takelwagen. Audi A6, laden ze voorbij. Wij zijn wel leidend voertuig. Vanaf nu. Prio 1, richting uh, een assistentiecollega. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, Lspuren voor Amor. Vandaag zitten we in de Skoda Unmarked. Zit je nou achterin? Ah je zit achterin, dan kunnen we niet door. Ik ben op onopvallend soort van. Ik zal even uitstappen. Mijn collega's opvallend, ja yeah, omdat ik geen onopvallend uniform zoals like ik dat heb voor mijn collega heb. Dit is de Skoda. Waarom hebben we een collega meegenomen? Nou, omdat ik dat natuurlijk wel vaker doe. je ga nou gewoon een schotmonde je bij mij voorin stoppen, hè, vriend? Daar zo. Kijk eens daar. Goed zo, jongen Of kan dat niet, of zo? Jawel, nou, dat dacht ik toch. Uh, specifiek heb ik een collega erbij gepakt omdat ik weer de kans commentaar ga krijgen. Want kijk als je blauw aanzet, heb je aan beide kantjes een pitje die erop komt. Dus, laatst had ik een keer, of laatst heel lang geleden. Had ik een keer uh, met uh, solo op dat ding. Toen kreeg ik alleen maar commentaar uh, van uh, ja maar dat klopt niet. en dat kan, Het kan ook niet tot ik aan de andere kant als ik links zit tot ik rechts een pitje erop kan zetten. Maar goed. Ook kreeg ik toen commentaar van nee, die auto bestaat helemaal niet en zo. Nou uh, nu even een beeld alsjeblieft. Fijne dag. Uh, en uh, voor de rest geen bijzonderheden voor deze dienst. We zijn ingemeld onopvallend soort van. Nou ja onopvallend. Niemand zal een Skoda, Octavia, RS uh, denken dat het een, uh, dat het een uh, politieauto is. Dus heeft ze zijn voordelen, heeft ze zijn nadelen. We gaan het zien deze dienst. Het wordt avond, nacht. Uh, we zien wel waar we eindigen. O, oh, dat scheelde weinig. Dit is trouwens ook de eerste video die jullie zien met het EP menu. Of, ja, ja dankjewel jongen jongen jongen. Uh, niet de eerste, uh, wel de tweede, maar de eerste sinds dat ik weer uh, sinds dat ik het had uh, aangegeven. Die gaat door. Dat dacht ik al OC oh, uit de volging. Uh, een rode sportwagen. Uh, deed een burn-out. Ik denk dat we vandoor, dus is druk. Bij de rekening met overig verkeer. Vliegt, ja, oh, tegen een boom geknald. Meerdere malen over de kop, rijdt gewoon verder. Een netje erbij, mijn kut. Collega blijft praten. Uh, overstappen, toetsenbord. wordt uh, uitstap! Nee, oké. Okay. Zo strafwaffeit heeft hij me ook wel niet gepleegd over de vuurwapens erbij uh, moeten pakken. Oh, dat was wat moeilijker sturen dan ik dacht. pitje aangevraagd dat betekent dat als we ernaast gaan rijden en klem zetten tot hij zich ook overgeeft dan ik nee, kan moeilijk dit kan niet oh sorry ja hij pit ons we gaan over op 5 km per uur of zo ik denk dat ze een voertuig uh, blokkeer zijn wielen blokkeren ja dankjewel collega's, dat hielp echt uitstappen, hier komen godmonder, de zukus, deze slagen drie keer nergens op en staan blijven, je bent aangehouden. Stop. Je gaat op je knieën. Hallo. Niet antwoord plicht, de antwoord verplicht, recht om afkaart kun je niet krijgen. Uh, voor oorlogen. Krijg je toegewezen. Voertuig wordt in beslag genomen. Door die takelwagen daar recht voor mij. En wij gaan onze schade bekijken. Hij is echt snel die uh, uh, Skoda. In het echt en in de.. In GTA? Oh ja, lekker. Kunnen we weer fixen. In het echt ook zwart, ja jullie hebben de foto inmiddels gezien hè. We hebben stop. Politie. Naast me komt zitten. wat laat maar jullie snappen tot als hij bij mijn auto zit dat, dat een. als snap je nu wel na, bij me? Naast me. Goed zo ja, rij maar. Ja. dat dat nou weet je wat hij staat daar best goed hallo hey. we hebben burn-out. Ik burn een gewoon een voertuig aan het testen nee dat is goed maakt hem alleen maar kapot ik wil een rijbewijs zien krijgt hem een keuring voor ja, daar ga ik er niet over in discussie, oké. Okay. Burn-out was geen ding, hè. Dus dan wordt het. Roekeloos rijgedrag. Ik schrijf van mij, dan kunnen jullie weg vervolgen. Bijna dag verder. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. We hebben een traffic alert. In in, uh, 3-1 ongeval op de snelweg. Ambulance zou toch plaatsen zijn, meer info onbekend, het is hier links, brandweer ook te plaatsen, politie ook al te plaatsen. Hallo. Oké, okay, dat kan niet echt, maar goed. Hoi, ambu hoe gaat het? Het schiet er niet goed uit. Hij wil uh, het overleven, maar moet nu echt, hij zal het overleven, maar nu echt naar het ziekenhuis. Oké. Okay. Oh. Hallo mevrouw, wat is gebeurd? Ja, ja, uh, oké. Okay. Ik zal het even kort samenvatten. Ik heb de melding al een paar keer gehad. De uh, bestoon, persoon op de uh, motor. Die, uh, ja die reed je gewoon mevrouw in het busje die zei van uh, ja mijn remmen ik heb hem gisteren gekocht mijn remmen doen het opeens, of mijn remmen zijn niet meer uh, gefixt dus het lijkt erop dat er iets mee is gedaan of mijn remmen deden niet meer het lijkt erop dat er iets mee is ge, geknoeid nou uh, ze heeft hem bij ls supercars gekocht dus dan gaan we even een kijkje nemen en een beetje vragen stellen Hallo politie Hij lijkt er nu van uh, over de indruk, onder de indruk Dus we gaan even binnenkijken, we gaan even zoeken naar uh, iets wat lijkt op uh, Wat zijn remmen kan uh, manipuleren Wat iemands remmen kan manipuleren en Dat ligt daar zo, recht voor mij daar dus uh, die pakken we even en dan gaan we naar buiten. Gaan we hem aanhouden omdat hij... Uh, omdat hij toch zo'n uh, ding ligt wat sowieso niet mag. Dus eh... Uh, ja. We gaan het horen van hem. Hoi. kom even naar... Uitstappen. Oh Wou ik zei, daar werd hier ook geschoten. Oké, okay, zeer de volging. Um, um, strafbare feit. Uh, Negeren uh, ordelijk bevel of heet dat. Aanrijden van een agent. Agent maakt het goed. En uh, poging doodslag. Dat komt er ook bij, bij de aanrijding agent, maar ook bij die vrouw. Eén hey, collega vraagt om assistentie. Uitstappen, staan blijven. Ik ben aangehouden, ik ben niet de antwoord verplicht. ga mee naar het bureau. Ik ga een transportje voor deze beste meneer. En een takelwagen. Ja, we gaan meteen een kijkje nemen, hoor. Oh, hij vooruit. Verdachte opgepikt, voertuig in beslag genomen. Wij hebben een achtervolging. Die is gemeld. Maar we zijn hem al kwijt. Hier zou iemand onder invloed hebben gereden. Misschien dat het hem hier was recht voor mij. Anders zou ik het eigenlijk niet weten hij lijkt me niet onder invloed dus uh, we waren niet op tijd right wij zijn weer aan het zetbaar 12.01 dat is is heel moeilijk daar te komen nou we gaan eens kijken Of hij hier? Ah, oh, gaat hier? Ah, oh, sorry Volvo. Uitstappen. Oh, C, verdachte rijden motor aan. Het draait we om, Audi A6 zit erachter wordt bij deze leidend voertuig. Mogelijk de 1202. Audi A6, laden ze voorbij, wij zijn een leidend voertuig. Vanaf nu. Hoge snelheden. Groen licht niet heel druk. Afafijt stelen van een politievoertuig. Tourant 2016, kenteken NN548. Uh, 548 Ja, S, Simon. Zulu vliegt mij over. En een vraag. Ik zag iets in de lucht. Toch niet. Hier kom jij. Goed zo. Ik ben aangehouden bij elke verdachte beweging wordt er geschoten of ja wordt je getast en mijn collega's zullen schieten goed puikweren collega's oké ga je een transportje voor ons dienstvoertuig yes I am sure ik ga even hier vriend dingen bij die je niet bij mag hebben oké okay. Eh uh, oké okay, ja yeah, duidelijk. Hij heeft een dradenknipper, dus hij heeft misschien draadjes van de Toeran doorgeknipt zodat hij kon gebruik maken van het voertuig weet ik het. En een mes of zoiets en uh, nog iets. Putjes in en door. Dat is verhoord. 6 Paul 20 is responding code 3. Assistance required. Proceed with caution. Prio 1 richting uh, een assistentiecollega. We zullen moeten gaan draaien op de snelweg, anders gaat er te veel tijd verloren. clear clear clear clear achter de takel takel terug wil ik zeggen. Takel terug ja clear het is niet helemaal realistisch natuurlijk het zou in het echt misschien wel moeten kunnen ja ik geloof dat er wel stukken zijn waar het kan op de snelweg in nederland voor de in brabant heel veel zie ik denk ik um, ja daar reageert het verkeer natuurlijk ook niet zo hoe ze hier reageren. dat Even met een klein tikje. Um, de persoon. oud au, au, OC, eenheidje erbij. Bericht voor alle. Taser. Een collega vraagt om een assistentie. en Z, -Z personen viel ons aan. Uh, wij uh, een beetje gewond. Toch voor de helft van ons leven eraf. 1202, 1207, we komen eraan. Dat betekent, uh, ja. Toch wel wat. Uh, uh, klapjes gehad. Een We staan hier niet heel veilig, daarom gaan wij weg. De ambulance, collega's die liepen er vandoor, normaal zullen die natuurlijk rijden. Dus wij gaan nu richting uh, dichtstbijzijnde, uh, weet dat ding, dichtstbijzijnde uh, gevangenis. En dan uh, gaan wij uh, daar nog even een ombudje vragen. Achteraf om de dienst uh, te... of uh, om uh, mij nog even op te knappen. We gaan even met blauw, hij, verzet zich, uh, of hij heeft zich verzet voordat hij rare fratsen gaat uithalen hier achterin onze Skoda. Dan hebben we hem beter even wat sneller richting bureau gebracht. Dat is hier. Binnen doorpakken, Volvo heeft mij gezien. Heel goed Volvo. Rechtsvrij, links vrij. Ja. Dit is ook een mooie tijd om te stoppen, want ik denk dat mijn game dit allemaal niet zo heel leuk vindt. Goed meekomen maat. Nou, dat zijn allemaal meldingen voor de uh, ochtenddienst, voor de vroege dienst. Hier in de hoek zetten. Ik ga je verjeren, heb je dingen bij die je bij mag hebben. Oké, okay, een vuurwapen. Hadden we misschien wat eerder moeten verjeren. Mijn fout. Ja, dit vindt mijn game helemaal niet leuk. Een onzichtbare cel. Alsjeblieft, kijk eens aan. Mensen, heel bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik uh, ga misschien iets aan mijn kapsel veranderen. Uh, maar dat zien jullie uh, binnenkort. Uh, ik zal het nu, zometeen na de upnames, even uitproberen. Maar dan zien jullie het wel of niet. Ik zou zeggen, tot over twee dagen. Kijk eens aan de mooi. En uh, uh, wat komt er online? Ik heb nog niks in de planning. staan. Dus jullie zien het uh, dan wel. Doei!